Ik heb vandaag weer een nieuwe shoplog voor jullie. En niet zomaar eentje, namelijk van AliExpress. Ik heb namelijk een hele hoop dingetjes geshopt de afgelopen tijd omdat ik gewoon super enthousiast ben geworden over AliExpress. En uh, ik kon maar niet stoppen met dingen kopen. Nou, en nu heb ik inmiddels grotendeels van de dingen die ik heb besteld binnen. Grotendeels dus niet alles. Er zijn nog wat dingen onderweg, maar het duurt echt een beetje te lang voordat die binnen zijn gekomen. En uh, ja, ik kan niet wachten om het aan je te laten zien. De linkjes naar de producten die zal ik in de beschrijving zetten. En uh, nou, ga ik nu maar verder met de shoplog. Het eerste dingetje wat ik heb gehaald is dit apparaatje of deze gadget voor avocados en ik had hem al een paar keer langs zien komen op facebook in van die filmpjes dat ze ja lieten zien hoe handig zo'n dingetje wel niet is en ik was gewoon heel erg benieuwd van hoe zou het nou werken ik ben zelf heel erg fan van avocados dus ik dacht ja ik moet zo'n ding misschien wel in huis hebben en het ziet er dus zo uit en deze kant zit een mesje waarmee de avocado open zou kunnen maken hier zitten dan drie scherpe dingetjes of ja scherp metalen dingetjes waarmee de pit heel makkelijk zou kunnen verwijderen en dan hiermee scoop je de hele avocado eruit en is hij meteen gesneden, dus ben je meteen klaar om het op je bagel of op je brood of op je toast, whatever, te doen. Dus uh, ja, natuurlijk kan je gewoon een mes en een lepel gebruiken, maar zo'n tool is misschien wel heel erg handig. En uh, ik ga hem gewoon even proberen. Nou, ik heb hier een avocado. Het is een eetrijpe van de Albert Heijn, maar je voelt wel een beetje hard, dus ik hoop dat het... ...meevalt, maar we gaan het meemaken. En dan ga ik hem nu gewoon doorsnijden. Want ik had dat ding eerst even moeten afwassen eigenlijk, hè? Wacht, dan ga ik, heel, ik ga hem heel snel wassen. Oké, okay, daar ben ik weer. Ik ga de avocado opensnijden met dit mesje. Yes. Ja. Dan ga ik als stap 2 de pit verwijderen. Dus ik denk dat ik hem er gewoon op moet slaan. Oh, dat ging mis. Wacht. Anders doe ik hem wel erop en dan... Sorry, ik probeer hem eruit te draaien, maar ik maak de hele pit kapot. Waarom werkt het niet? Oh, oh ik heb die hele pit kapot gemaakt. Nee. Waarom werkt het nou niet? Nog één keer. Shit, oké. Okay, dit is al echt heel erg jammer dat dit dan niet werkt. De hele pit is... Mijn hele vloer zit nu onder de avocado pit en hij is helemaal kapot gemaakt. Hmm... Nou, het lukt gewoon echt niet. Waarom gaat dat nou niet? Nou, dat met die pitsen, dat laat ik dan heel eventjes varen. Dan ga ik in ieder geval kijken of ik het heel eruit krijg. Uh, oh my god. Het lukt me gewoon niet, joh. De verkeerde kant. Uh. <laughs> jongen, jongen. Oh, dat vind ik echt heel erg jammer. Hai jongens, we zijn nu een paar dagen verder. Dus mijn avocado is iets rijper. En ten eerste, dit is me gelukt. Zij dus doet het toch wel. En ten tweede, kan ik hem er nu... Gewoon uithalen. Dus hij werkt oké. Okay. Alleen dat laatste stuk gaat het dus niet helemaal doorheen. Maar in principe werkt hij wel. Dus al met al toch een goed product. Het tweede dingetje wat ik je nu ga laten zien is een klein beetje een risico ook. Het is namelijk dit dingetje. En dit is een spuitje die je in een citroen zet. En dan heb je een citroenspreetje. Ik, zap, ik heb het gewoon wel eens op televisie gezien. En het lijkt me heel erg interessant. En ik heb me altijd al afgevraagd van zou dit nou werken? En omdat het ding zo super goedkoop was, dacht ik weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Dus alsjeblieft jongens, duim met me mee dat deze gadget het op zijn minst wel doet. Oké, okay, ik heb hier een citroen waarbij ik het puntje eraf heb gehaald. En dan heb ik hier de spuit. Deze moet ik erin proppen en dan um, verandert het daarna in een citroenspuit. Ik had kunnen weten dat dit een slordige bedoeling zou worden, maar oeh dat gaat eigenlijk heel erg makkelijk. Hij zit erin, dat is stap 1. Ben ik ben heel erg benieuwd of hij het gaat doen. Ja, we moeten nou opspuiten eigenlijk. Ik spuit heel veel op de avocado. Oh my god, het werkt gewoon. Dat is echt heel erg grappig. Is het alleen te denken, waar moet je dit nou voor gebruiken? Nou, oké, okay, dat dus wordt wel eventjes dweilen zo, maar het werkt gewoon. Plakke handen nu meteen. Nou, mijn volgende aankoopje zijn twee kwastjes in de vorm van visjes. En ik vond ze echt super cool. Deze heb ik wel eens voorbij zien komen op Instagram. En ze zien er gewoon heel erg leuk uit. Of ze handig zijn, dat weet ik nog niet zeker. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd naar de kwaliteit ervan. En nou ja, dit zijn ze. Dus ze waren ten eerste super cheap. En ik had verwacht dat ze heel zwaar zouden zijn. Omdat dit echt een beetje... Het leek op metaal, maar het is wel overduidelijk plastic. En ze zijn dus er heel erg licht. Maar ik vind dat ze gewoon, qua hoe ze eruit zien, best wel duur uitzien. En de kwast zelf is heel erg zacht. Ik ben eventjes iets dichterbij gaan staan. En ik heb hier de Urban Decay Naked Skin Shape Shifter. En een doekje om het straks een beetje af te vegen. En uh, deze heeft dus allemaal kleurtjes uh, ja, om mee te shapen. Ligt natuurlijk ook wel een beetje aan het poeder. Maar dit gaat best wel goed geloof ik. Ik weet niet of ik hem nu... Oeh, doen best wel sterk, zo. Maar ik moet zeggen dat dit kwastje er wel echt heel goed voor werkt. En hij voelt lekker zacht aan op de huid. Ga ik ook heel eventjes de andere kant doen. Kijk, okay, ik heb deze echt veel te ver naar beneden getrokken. Ik moet zeggen dat hij heel lekker zacht aanvoelt. Hij is, ja, oké okay in de hand. Niet per se super lekker zo. Het blijft een vis voor hem. Maar, um, ja, voor mijn gevoel is het wel heel erg fijn om mee te shiften. Of om mee te shiften? Om mee te contouren. Oké. Okay. Oh nee. Ik heb nu echt een hele bruine neus volgens mij. Oh, Al erg. Wacht even hoor. Oké, okay, jullie moeten dan eventjes mijn contour skills negeren. Maar ik moet zeggen dat die qua aanbrengen en zo ziet het er wel goed uit. Dus nu is minder. Oké, okay, dit is een beetje heftig aangebracht. Maar laten we dat heel eventjes negeren. De kwastjes zelf vind ik eigenlijk best wel fijn in de werking. Deze heb ik nog niet geprobeerd dan. Maar deze gewoon qua vorm en hoe die aanvoelt is het eigenlijk best wel chill. En ja... Ik vind hem gewoon heel erg cute. Het is best wel leuk als cadeau denk ik ook. Dan heb ik ook nog kettingjes besteld omdat ik het gewoon leuk vind om leuke sieraden te hebben. Maar ik was heel erg benieuwd van zijn ze een beetje betaalbaar op AliExpress en wat is dan de kwaliteit? Nou betaalbaar is het zeker. De kettingen die ik heb besteld zijn echt super cheapy. En ik ga ze nu even aan je laten zien. Dit is de eerste. Deze heeft een kettinkje met bolletjes. En dan ook nog een langer kettinkje met zo'n hangertje eraan. Die ik heel erg mooi vind. Waarvan ik eventjes niet weet hoe ik hem moet noemen. Als je hem omdoet, dan is die... Ja, dan kan je hem een beetje half lang dragen. Dus hij zit niet heel strak op je keel. En het is gewoon een lekker geleerde ketting. Dus dat vind ik persoonlijk heel erg mooi staan. En um, ja, voor een ketting die wat goedkoper is. En dus ook geen echt zilver. Vind ik het wel een mooie ketting. Hetzelfde ook met deze. Dit is echt... Uh... Een hele leuke. Die heeft ook van die bolletjes. En de tweede rij heeft dan sterretjes en maantjes. Deze valt wel iets korter. Je kan hem ook wel iets langer dragen trouwens hoor. Maar deze valt wel een tikkie korter nog. Dus iets meer chokerachtig. Maar niet echt chokerachtig. En hij uh, heeft ook twee laagjes. Dus die is heel erg cute. En dan heb ik hier nog een derde. Ook weer zilverkleurig. En deze heeft een maantje en een sterretje. En ook weer heeft hij twee laagjes. Dus ze lijken allemaal best wel erg op elkaar. Ik vind dat de kwaliteit ook best wel op elkaar lijkt. En... Uh... Ja, ik vind ze wel heel erg leuk. En dan de laatste, die is wat langer. Een aantal van deze kettingen was ook in het goud verkrijgbaar. En nogmaals, de linkjes vind je in de beschrijving. Dan kan je even kijken naar de beschikbaarheid. Ik moet zeggen dat ik ze echt heel erg leuk vind. Uh, gewoon qua stijl en de kwaliteit is ook echt prima. Dus uh, zeker wel een tip. Dan heb ik hier een wat groter pakketje. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is precies wat je denkt dat het is. Het is een papieren zak. Erop staat een zak aan papier. En het is gewoon een hippe zak om spullen in op te bergen eigenlijk. Je ziet het heel vaak hier van die interieurfoto's. En dan stoppen ze de speelgoed in, dus dan zit het niet in zo'n plastic doos. Dan ziet het er niet rommelig uit, maar nog steeds stijlvol. En ik heb dus geen kind en ook niet van die kinderspelletjes. Maar ik dacht, ik vind het wel een heel leuke zak om dekens en zo in te bewaren. En dan gewoon zo neer te zetten in mijn huiskamer. Of dus ik dan net iets netter staan dan dat het gewoon een beetje in een, in een kist zit... En uh, ja, ik vond hem gewoon echt heel erg leuk. En ik was heel erg benieuwd naar de kwaliteit. En het voelt heel erg dik aan. Het ziet er goed uit. Dus uh, ja, ik ben er echt heel erg blij mee eigenlijk. Dan heb ik hier nog wat leuks. Namelijk Chopsticks en Bestek to go In dit hele leuke doosje. Als ik hem eruit krijg. Ik zal hem eventjes openmaken en de boel in elkaar bouwen. Ik vond het echt super handig. Want hoe chill is het als je bestek kunt meenemen naar werk. En natuurlijk kan je gewoon bestek in je tas gooien. Je hebt ook wel andere setjes voor de camping... Maar niet in combinatie met chopsticks. Ja, ik vond het gewoon superleuk. En ik moet zeggen dat het goed aanvoelt. Het is makkelijk in elkaar te zetten. En de doosjes is ook echt lekker, makkelijk en compact. Dus die gooi je zo je tas in en dan ben je klaar. Let eventjes niet op mijn haar. Ik heb het heel eventjes vastgedaan. En ik heb wat noedels gemaakt. Dus die ga ik nu optillen. Nou, dat lukt. Dat was even de test. Want kunststof gaat altijd wat minder goed. En uh, ah, wat mij was het goed gekeurd. Dan heb ik hier nog iets... En dat is echt super huishoudelijk. Maar het leek mij heel erg handig om uh, iets op de muur te plakken of op de deur. Waar ik dan mijn bezem of mijn Zwiffer in zou kunnen klikken. Want elke keer als ik nu mijn kast opentrek, dan valt die bezem in mijn gezicht. En dat vind ik gewoon heel erg vervelend. En mijn ouders die hadden vroeger altijd zo'n speciale clip op de deur hangen. En daar kon je alles zo in poppen. En dan bleef alles netjes hangen. En aangezien ik probeer iets meer georganiseerd te zijn, was ik heel erg aan het zoeken naar organized spullen op AliExpress. En toen kwam ik hierbij uit... De kleur zwart was op, dus ik zit met paars. En wat ik nu ook serieus voor het eerst zie, is dat het echt hele foute glitterige steentjes heeft. Echt, echt heel fout. Wel heel erg grappig. Maar ik ga het aan de binnenkant van mijn kast plakken, dus uh, het maakt helemaal niet uit. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of het werkt. Dus ik ga het aan jullie laten zien of het nou werkt of niet. Oh, en je plakt het trouwens op door de achterkant hier te verwijderen. En dan uh, is dit een beetje plakkerig, maar het voelt niet super sticky. Dus ik hoop dat hij goed blijft hangen. Oké, okay, ik sta nu in mijn meterkast. En ik ga kijken of ik dit dingetje erop kan plakken. Dit sparkelende ding. Ik ben heel erg benieuwd of hij in ieder geval goed blijft plakken. En of dat ding er wel in blijft hangen. Ik denk dat ik hem gewoon hier ga plakken. Oké. Okay. Dan heb ik hier nog wat beschermfolie wat er vanaf kan. Boom. Het voelt echt alsof hij super stevig zit. Dan heb ik hier een swiffer. Eens even kijken hoor nou hey Dan hangt hij hoor simpel maar het werkt wel heel erg blij mee ja dit is een doppertje en de tweede hangt ook het spijt me echt heel erg ik heb hem verkeerd hij hangt zeg maar niet helemaal rechts en dat daar irriteer ik me een beetje aan maar het scheelt dat hij aan de binnenkant van mijn kast hangt en uh, ja nou super <laughs> Nou, dat waren mijn geshopte spulletjes. Het is dus nog niet alles dat ik heb besteld. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de dingen die nog binnen gaan komen. Maar als ik ze binnen heb, dan zal ik wel uh, nog een shoplog maken. Als jullie het leuk vinden, tenminste. Dan zijn er nog meer van die gadgets en leuke dingetjes. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om het te testen met jullie. En uh, ik moet zeggen dat ik de kettingjes vond ik allemaal echt heel erg goed. De kwasten ben ik ook wel heel erg over te spreken. En uh, ja, eigenlijk ben ik over alles wel een beetje te spreken. Het zijn echt hele leuke aankoopjes. Ik ben heel erg blij mee en ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Of jullie het ook handige gadgets vinden. Of dat het jullie helemaal niet boeit. Hoe dan ook. Ik vond het heel erg leuk om met jullie te delen. En geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zodat je de volgende AliExpress shoplog weer niet mist. En mocht je nog tips hebben voor leuke gadgets. En weet ik veel, laat het ook even achter. Maar uh, ja, ik heb eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, al best wel veel geshopt. Dus ik denk echt wel dat er een tweede shop. Aankomt met alle spullen die nog binnen moeten komen. En daarna moet ik misschien even stoppen, want het is echt zo verslavend. Ik kan echt ik kan blijven bedenken wat ik nog nodig heb. En als ik dan zie dat maar een paar euro kost, dan, uh, ja, dan ben ik zo om. Dan bestel ik het weer. Maar goed, um, ik zie jullie heel graag terug in de volgende video. Doei!